Hallo mensen, leuk dat te kijken naar deze nieuwe video, mijn naam is GTA 5LSPD Varmor. Vandaag een ik pad met Wim en met de Camar Motor. laten we gaan. Ik heb verder niks te melden. Zo, so, introotje wel. Uh, oh, oh, oh. Ja, daar ging ik bijna. Ja, nee, wat ik wel te melden heb. Ik had jullie uh, laatst namelijk of laatst, ja een tijdje terug, uh, ging ik met de motor. En toen uh, hadden we zoiets van, of toen had ik zoiets van ja, die video of die ja die video is uiteindelijk we kregen een melding van een moord ergens daar zo en de rest van de video zijn we bezig geweest met die moord dus eigenlijk niet echt met kamar werkzaamheden en ook niet echt uh, uh, verder uh, met Santos dat soort zaken airport. of uh, met überhaupt ja wat ik zeg kamar zaken of uh, uh, met de kamar überhaupt dus wij uh, ik had beloofd van een ga ik binnenkort nog een keer op de motor um, dus bij deze jullie hebben natuurlijk laatst ook een video gezien uh, waarmee ik roleplay kamar ging doen dus hopelijk hebben we daar ook wat uh, van kunnen genieten. Daar had ik in ieder geval een auto, een Astra. Die Astra heb ik nu ook in game. Niet precies dezelfde, wel een Astra. Maar... Uh... Ja goed, mogelijk uh, dus dat... Uh... Of uh, nu nog even een videootje met uh, de motort. Hex. Zo. Dus, uh naar een beschonken piloot en ook dat is niet toegestaan nou, we dan maar even de weg volgen stop Overigens stop maar zie je mij stoppen? nee zeker niet mijn oranje hangt vast Die blauwe het wel, Ja, ja, ja die hebben we niet getest vandaag joh. We rijden weer als een maloot maar dat kan met deze motoren. Dus kijken wat voor een vliegtuig we te maken hebben, welke taaltje we moeten gaan spreken. En ja, wel ontspannen natuurlijk. 1, 2. Hij spannt hier. Ah ja dat is. Ja goed. Dat Goeiedag dames, er komt een 7 landen. Hallo, we hebben jullie gebeld? Beam, landen denk je wel van... Uh... Ik zie niet goed. Oh, ze zei iets. Ja, we maken ons zorgen om hem. Ik zeg, ik ga kijken. Ja, is goed, denk je wel. Of, ja, het zal wel. Het komt daarop neer. Dag chef. Goeiedag schotel. Heeft u wel eens gedronken? Denk je serieus dat ik uh, dronken ben? Nou ja, zo klinkt het wel, ja. Dus uh, laten we even een blaastestie doen. Ik mag even blazen totdat ik ze op zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Hou maar, ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, blijf staan, joh gek. Dat is een F van veel. dat is een F van aanhouden. Of een avond van aanhouden, ik weet het wel niet. En drugsjongen, en het helemaal gek geworden jij, staan blijven, hebben aangehouden voor uh, openbaar dronkenschap. Uh, dat dus. En ja, kun je iemand aanhouden voor dronken zijn beroep uitvoeren? Ik weet het eigenlijk niet. Wanneer we wat transportje vragen, Dan gaan we in vier ondertussen ik kan niet instellen dat op het vliegveld uh, kamar rijd. hij heeft een zakmes bij verboden wapens dus hoppakee ja dat kan ik denk ik niet instellen tot hier alleen kamar rijd. ik kan uh, een heleboel instellen maar dat dus niet zieke religie, zag je dat pik zag je dat ja toch wij gaan door toerannetje wel wat is dat nou voor een maatschappij joh? Dat ligt me op het uh, puntje van mijn tong. Ik geloof ik ergens het Azië. Citizens Reporting a civilian Pacific, in Pacific, ja. ja dat is Indonesië ofzo. Asia World City, ja. Manslaughter at Davis, en dan moeten we snel zijn. Is dat diezelfde melding weer? Ja, dat is diezelfde melding weer. Of of niet? Oh, crash je we gaan gewoon verder als dus er niks aan de hand is zijn we weer ja de route is, is natuurlijk van de is natuurlijk van de melding die ik net wilde aannemen en toen ik crashte dus die uh, negeren we daar gaan we niet heen we gaan nu gewoon hier wat rondrijden dus kijken op de parkeerplaats of daar een verdachte voertuigen staan staat bijna niks is natuurlijk logisch het is corona tijd dus waarom zou je op vakantie gaan Vooral kijken of voertuigen of waar iemand in zit. Of voertuigen waar braakschade te zien is. Moeten we natuurlijk even een uh, melkje van maken dan. Voor nu lijkt er niemand in de voertuigen te zitten. En dus ook uh, niks aan het handje te zijn. Hier ook niks. Ja, het is geven en nemen natuurlijk in het verkeer. Nu heeft die taxi schade omdat die aan de ene kant een voorrang had. Aan de andere kant de bus was misschien de bocht al aan het maken. En die kan de bocht niet zo soepel maken hier. En dan ja, dan... Kona. Moet die erin staan joh, what the fuck. Je ne sais pas. allemaal. Zit die bus naar nou raad te doen hier? Ja. Langzaam te rijden of rijdt eens voor die bus? Nee. We hebben een assault in Grande Sonora Desert. Oh, truck driver needed. Nou, vandaag is niet. Melanie hebben het nooit aangenomen. Hier is ook allemaal niks verdacht. Ja, zo zo, zo, zo maak je niet veel mee hè dag dames. So, kom maar op met die actie. A in nou, we rijden vol tegen het verkeer en ook. Nou, we krijgen in ieder geval nu een melding van een uh, vliegtuigspotter die uh, daar, uh, of het lijkt een vliegtuigspotter te zijn, in ieder geval eentje die daar staat te spotten waar hij mag. Um, dus we gaan even uh, het vliegveldterrein op en eens kijken of we die uh, kunnen spreken. Verder niet echt hele hoge urgentie. Gewenst. Hij staat als goed is nu niet op het vliegveld, anders hadden we wel prio 1 toestemming gekregen. Uh, hij staat alleen achter een hek of zo. Ja, voor mij mag als je er kunt komen, maar ik, ik ken en de melding en de hek hier. En dan moet je toch echt met een boot uh, komen. Dat is natuurlijk niet toegestaan, lijkt mij. En dan ga je wel heel ver om je vliegtuigje te spotten. En sommige gebieden, ja, dan mag je gewoon niet komen, ook al staat er een hek omheen. Hier staat hij. Ik snap het wel, want het plekje hier achter uh, geheime bronnen weet ik. Uit geheime bronnen weet ik dat het hek gewoon open is. Goedendag meneer. Wat ben ik aan het doen hier vandaag? Ik ben gewoon een vliegtuig aan het spotten. Oké. Okay. Uh, is dat een hobby of zo? Er is niks mis mee verder hoor. Maar. Uh, we hebben gewoon een hoger, uh, ja, het is dus een hoger gebied, risicogebied zeg maar. Uh, dus als mensen hier in het gebied komen, te dicht in dit gebied komen zeg maar, ja, dan, dan trekken ze natuurlijk uh, onze aandacht. Ik zie echter geen camera's bij. Ja, dat is niet altijd nodig natuurlijk. Je zit waarschijnlijk naar die triple seven daar weer te kijken in een andere maatschappij Anna, geen idee. Waarbij we gaan even een uh, identiteitsbewijs in ieder geval zien. We controleren hem wel, hè, want het is een boefje die er uh, elke elke dag staat en iets is aan het plannen. Ze dus we controleren die even door OPS. Of laten we die even controleren door OPS. Verder niks aan de hand, niks in het systeem staan. Nou oké okay, goed, ik uh, ga hem uh, <coughs> zijn weg laten vervolgen ik ga maar uh, even anders blijven meldingen krijgen. Ga maar even naar de plekje staan waar je vandaan bent gekomen. Ga die kant op en uh, dan is het weer goed. Toch? Ja, ja. Vast wel. Oh. Boom, boom. Ik zag het gebeuren. Alsof ze uit de lucht vielen. oh Vicky. Wim to the Rescue. Kut. Waar staat dat ding? Wat staat dat ding? Evacuate area, evacuate area. Nee, dat kan niet. Ah! Wem gaat dood, Wem gaat dood. Of toch niet? Ja, toch wel. Wem gaat dood, iedereen gaat dood. We gaan allemaal dood. Mensen, ren nu nog kan. Vlucht nu nog kan. Mensen. Oh, dat is een vuurwapen, die moeten we niet hebben. Quick crap pet. Meek komen jij! Rennen! Ja, hoe laat die gas naar nou los? Ja. Wat verdomme Oké, okay, dat is één. Oh, het vuur is uit. De chef! Oké, okay. nu ik je toch heb. Goeiedag. Hey. Hey, voor mijn identiteitsbewijs. Hij wordt zo wel wakker. Ik vraag over een ambulance voor hem. Ambulance. Backup needed in Los Santos International Airport. Oké, okay. goed. Uh... Dan Hé, hey, nou boom is ho en boom is dus ook blazen. Uh, dus uh, dat gaan we ook vandaag zeker even doen. Je wil nu meewerken? Oké, okay, dat is niet zo mooi. Ik ga jou sowieso ook nog vragen om drugs af te blijven Je even staan, want ik zag je al wel weg willen lopen. Oké, okay, die is negatief. Nogmaals, ik ga je vragen blijven staan. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is of die allemaal niet tegen mijn auto's wil oprijden. Of niet mijn auto's, maar tegen die, tegen die twee auto's staan. Nou, ik ga je nog één keer vragen. Om te blazen voldoe je daar niet aan, word je aangehouden. En hoe dan ook, gaan we erachter komen of je hebt gezopen. Nou oké, okay, goed. Je bent bij deze dus aangehouden. Dat houdt dus ook in dat je, je mee gaat naar het bureau. Gaan ze het hem nog eens vragen, dan gaan ze nog een keer alle testjes met hem doen. En uh, als hij dan nog niet meewerkt, dan krijgt hij gewoon de zwaarste straf als en als invordering rijbewijs. Voor goed, denk ik, weet ik niet zeker. Je gaat gefrailleerd worden, want ik ga niet zomaar iemand meegeven aan mijn collega's zonder dat ik weet wat hij allemaal bij zich heeft. Verder niks, uh, een beetje een zakje met bruin. brein toe Dit is een nieuwe ambulance trouwens, die kunnen jullie ook downloaden. GT5 mods, mooi ding man. Zouden naar Mark, Mods en Modding NL. Appakee. Oh, wat heb jij nou aan je? Dutchman, fix it! Sorry. En wij gaan uh, onze beste ambulance mensen even uh, begeleiden van het vliegveld af. Volg u maar. Ze durven niet. Als je nooit komt met de ambu moet je natuurlijk wel de uitweg vinden. Dus daarom helpen we ze even. Oké, alsjeblieft hè. dankjewel. Hè. Geen moeite. Goed zo dag door. De laatste melding van vandaag, wat gaat dat zijn? Wat gaat dat zijn? We kunnen nog heel lang wachten als we niet op de Z drukken. En is je afvragen, is de Z dan een knop om meldingen in te spannen? Nee, want er kwam wel heel mooi op tijd op het moment dat ik op de Z drukte. De Z is een knop om door het hek heen te rijden. Nee, om meldingen aan te zetten. we beschikbaar zijn. Linksonder zie je dat. Anders komen we heel lang wachten wat ik zeg. Gek En doen we. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 2-0 CR Bravo Romeo 3. Voor de voor mij staat niet geregistreerd. Wow. Hold up! No. Wat heb we nou gedaan? Geen idee. Hallo! Oh, mijn zo'n aan het trillen en zo. 2000, oké. Okay. Ja goed, een niet geregistreerd voertuig als ze wordt aangetroffen dan moeten we die geloof ik gewoon meteen meenemen. Die mag niet verder rijden, dus hij kan wel... Uh, uh, oké. Okay. Um, die kan geloof ik wel zeggen van, uh, um, ik laat het snel mogelijk maken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb je iets gedronken of alcohol gebruikt? Uh, iets gedronken of alcohol gebruikt? Sterk. Gedronken mag ik ook wel, anders droog je uit, maar alcohol gebruikt of drugs gebruikt wil ik zeggen. Nou, Oké, okay, we gaan even blazen. Ik neem voorgeschreven medicatie. Ja, dat kan. Oké, okay, is het niet zo erg drugs is in engel in het engels natuurlijk ook medicatie, in ieder geval in het amerikaanse um. maar goed je mag als je weet dat je niet meer mag rijden betekent dat niet dat je nog maar rijden. en heb ik ook in een lijn me niet voorgeschreven dus je bent met deze ook aangehouden voor rijden onder invloed omdraaien en je bent niet de antwoord de verplicht en rechter maar een raadsman kun je niet voor orlof ik krijg je er eentje toegewezen van het openbaar ministerie als dat nog steeds zo is ik ga je fouilleren ik wil niet dat we scherpe dingen aantreffen of iets die mij of mijn collega's kan verwonden dat is niet het geval transport je deze kant op takelwagen deze kant op en het verkeer we vrijgeven ook al heb ik die nooit afgesloten ze mogen maar verder rijden van mij Rijd om. O, ja. nou, we gaan hier alvast weg dan gaat alles aan iedereen hopelijk weer rijden Zullen we even een melding pakken Davis. De laatste melding, niet echt in ons gebied. Maar we zijn toevallig gedicht. We zijn de eenheid. Zoals je nu zag, ik bakte net dan per ongeluk echt. 5 seconden terug, een stoeprandje. Maar in het echt kan je dat gewoon helemaal killen. Hè? Net zoals hier weer. Je knalt erop, je band vliegt weg en je bent klaar. Met een motor dan. Met een auto. Is het ook niet heel goed voor je auto. Maar die kan wat meer hebben natuurlijk. motor is trouwens gemaakt door uh, team MHA, Marco geloof ik. Uh, de shout-on-hemen. Ik krijg twee meldingen. Hier in dit gebied. Eentje is hier. En de andere was die moord. De witness. Iemand die naar staat te zwaaien. Dag mevrouw. Heeft u iets gezien toevallig? Nee, dat is verder. Dat is hier. Ik weet natuurlijk niet of je in de ene cirkel of de andere cirkel moet zijn. Ik meen dat de andere cirkel van die moord was. Maar we gaan er toch even snel kijken. Ja, toch wel. Hallo. Hallo meneer. Ik ben nu de melder en nu zeggen ja zeker ben ik te melden blijven drukken ja ik zag een, um, een meisje met een wapen lopen uh, hier in de buurt heb je wat meer informatie over haar ik denk dat ze geestelijk niet helemaal in orde is dat is het enige wat ik weet Nou, sterke beschrijving pik um, goed wij gaan op zoek blijf je absoluut even binnen nu oké okay, ben uh, ben een voorzichtig agent altijd pik met Wim kun je niet fucken hè? Suspect black team on Grove uh, Street. Heb ik mijn glok? Ja, dat is niet mijn klok. ik wil mijn klok hebben. Die vertrouw ik toch wat meer dan mijn huidige wapen. Dus we gaan even remove current weapon. Combat pistol, oké man, lekker man, is dit mijn glokje? Is dit mijn glokje? Oké, okay, let's go! Mental disorder met een vuurwapen, hoe uh, moeilijk kan het te vinden zijn? Heel veel mensen hier wel. Ik heb het er al gespot recht voor me. Je ziet het gewoon. Ja, vuurwapen gespot. Een C-eenheden erbij. Twee eenheden erbij. Graag een Zulu mee. Voor de zekerheid. Dat kan natuurlijk wel niet. We gaan even wachten. Het lijkt niet dat ze mij heeft gezien. Ze wacht. Ik wacht tot ze twee personen voorbij zijn. Dan gaan we naderen. Het gaat helemaal fout boys, ik zeg het, jullie nu alvast. Mevrouw staan blijven, hey vuurwapen. Hoe oh, dat is... Automatisch vuurwapen, die zou je niet aankomen. Gebied veilig, collega's komen naderen. Blijven even wachten, onder schot houden tot collega's close zijn. En ze is close, ja, ze zijn close. Boys, we gaan naderen. Ik ben echt vol in mijn borst geschoten, op mijn hart, nou, waar mijn hart bijna zit. Wapens bergen. Dag chef. Ik wil um, ambulance te plaatsen natuurlijk hebben. Ambulance, backup nodig. Ambulance is zowel voor mij als voor mevrouw. Thanks. Wat te Even traffic stoppen trouwens. Je hebt veel meer mogelijkheden. Disable realistic weapons. Wat is dat dan? Wat is dat houden? Als we oh, een so, gekke hond gekke of zo hebben, een kat of zo'n puma, kunnen we request en normal control doen. Nah, nou, uh, mijn vrouw is overleden, dat snap ik ook wel, want... Ik schoot geloof ik twee keer. Eén schot was... Eén uh, oh, schot was in... Ergens in ieder geval waardoor zij uh, viel. En het volgende schot was zeg maar... Uh, in de hoofd. Oké. Okay. Wij uh, gaan... Hoe uh, heet uh, dat? Coroner vragen. Niet corona, maar corona. Ja. En kunnen wij ja. de video gaan afsluiten denk ik zo hè wij uh, gaan uh, dit allemaal netjes laten afronden ik ga jullie nu in ieder geval al bedanken ik hoop dat jullie een leuke video vonden ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn als sla je met nood zeggen in de vorige video ook nou bij deze jullie zien het wel tot dan die groetjes thuis dag doei hoi